Deep in the streets, but I know they see yeah I'm a darkie and an Asian, that's my figure. I'm deep in the streets, but I know they see I All the Czechs here are all about me, yeah. I'm a darkie and an Asian, that's my vegan For a reason, but back I know that they feeling. Bad girl on the right. Ja, ze zijn bij de m'n sides. Ik heb in main thing, is money on my mind. Pak ik een L, kom ik weer back, want dat is light. Chickie on m'n huid, ze zei ze wil m'n haar doen. Maar ik zei dat ik wil haar doen. Ben ik in de mood, panic ik op je paardje? Je hebt m'n dag niet in de mood, dus je weet toch dat ik haar lose. Money over bitches, wil die power en respect. Dat kan je niet eisen van een motherfucking keg. Kom niet met me praten als je niet te bieden hebt. Als je niets op tafel zet, ze denkt dat ik vandaag nog kom, ik ben de bed van zuur. Ik heb Gabriella en Kiki op het menu. Is niet dat ik in de geer ben met Ira in de stuur. Schat, ik blijf tot laat, ik weet niet hoe lang het duurt. Ben ik diep in de streets waaraan ook deze ziek is? Al die checkies hier zijn allemaal voor me, yeah. Heb een ducky en een Asian en zijn vegan. Voor de reason waaraan ook deze vrienden. Bakje on the right ja, ze zijn beide de sides Side Ik heb in mijn dat is money on my mind Pak, pak ik een elk, kom ik weer back, want dat is light Je Die. ziet toch dat ik shine Als ik je tijd geef, kom niet eerder, want ben bezig Ben met de crazy bitch, houdt niet van de leven. Zij gaat op de knees, daarom noem ik de mijn favorite Heb niet geslagen, dus hoe doe je zo bezeten? Zomaar so trek je conclusies, ik ben zo so bij je, ik ben on time She and she and she and she, yeah they wanna be mine What is your checkie tijdens rainy days? Ze gaan niet met je mee I cannot trust these hoes, these hoes So you won't waste my time But you'll let me waste your time Skit, yeah, yeah. skit Ben niet diep in de streets, but I know they see, yeah All die chickies hier en alle, voor me, yeah Heb een darkie en een asian en zijn vegan For a reason, but I know that they feening Ik weet niet wat het it is, ik ben moe vandaag Gaat ik op mijn jouw? Is het niet te laat? Ze vroeg me wat er is. Ik zei dat ik niet wist. En daarna ging ze met de vingers door mijn hart. Oh, I understand you.